Ik ben Robert Dijkgraaf en ik ga me bezighouden met beroepsonderwijs, het hoger onderwijs, onderzoek en ook emancipatie. Het grootste geschenk dat mijn ouders mij gegeven hebben is dat ik altijd helemaal vrij ben geweest om mijn eigen pad te kiezen. Einstein, als alleen maar dat ik nu nog zijn piano in mijn huiskamer heb staan. Hetgene wat ik het meest ga missen van Princeton is de rust en de stilte. Vanaf morgen wil ik in deze nieuwe rol allereerst beginnen met zoveel mogelijk te leren. Wetenschap en politiek hebben gemeen dat ze allebei gaan over de toekomst. Om dingen te creëren die er nog niet zijn, een betere wereld. De komende jaren wil ik bijdragen aan een land waar iedereen altijd en overal zichzelf kan zijn... en zich volledig kan ontwikkelen. Ik kijk enorm uit naar de mogelijkheid om een wereld waar ik zelf heel veel aan te danken heb nog beter te maken. Ja? Goed? Oké. Okay.